Dus vandaag uh, welke dag is het, dag? het is vandaag het maandag. Ik ben hier samen met Sjoe. Hallo. <laughs> en we zijn vandaag bij Blondie bij de aquatrainer, want ze heeft afgelopen. Nee, vorige week heeft ze drie keer op de aquatrainer gestaan om te wennen. En nu gaat ze één keer per week. En dit is nu de eerste keer per week. En het uh, paard van ons op wat vertraging. Dus we gaan er uh, nu even een beetje bedden op zetten. Je, hoofd op je, je voorhoofd op je handen leggen. Nee. Ik grote versnoerd leggen. Hoi hoi! Uh, het is vandaag. Ja, wat ook nog gesneden. Het is wel woensdag. We zijn met vrouwtje en drie spuiten. Dan mag ik lekker in haar mond gaan spuiten. Ik Even... wil. Want vrouwtje heeft natuurlijk haar uh, beentje. Nou ja, Dierenarts gekomen de afgelopen paar dagen dus, hebben uh, ze in haar kont en haar borstingen gespoten. Nu is dat voorbij en moet ik alle dingen geven. Uh, dan beginnen we met de metacam. Pijnstilling. Ja, moet je even weten even keken aan. De metacam. Geen en nee, nee, bijkijken. Dan hebben we hier. Wie uh, heet het nou? Kom. Ja, ik weet het. Het ziet er nu al een keer uit zo. Dit ja. is antibiotica. Ja, dat dat weet je, ik weet het. Weet 600 gram, <laughs> 600 kilo is ze, dus ik moet hem helemaal geven. Het spijt me echt erg. Oh, gaat verdammen, ga gaan ga verdammen. Oh, het komt er allemaal uit. Um, dit was niet helemaal de bedoeling. Ja, ik snap je, maar ik moet het allemaal krijgen. <laughs> ja, ik snap je. Um, dit ging <laughs> dit ging niet helemaal lekker. Ja, kom hier, kom hier. Ja, ja, ja, ja. Oh, um, ja. Dit ging even mis. Nou, de laatste spirogen. Spij gewoon, zwijgen. Ja. Um, normaal gesproken gaat dit. Oh, normaal gesproken gaat het een stuk beter. Maar ik film het nu precies een keer en dan gaat het helemaal mis. Dus gewoon, wat hebben we hiervan geleerd? We gaan het niet meer filmen als ik te geven. Dan heb je dit resultaat. We gaan het even wassen. Kom! Het, uh, het ruikt, die antibiotica ruikt een soort naar veedo. Ah, hoe liet je mijn veer bijten? You bitch. Um, ja. Corona is nu antibiotica. Ik ook. Volgens mij de hij ook. Ja, Isa room. Nou, dit was ons mooie avontuur. Dat helemaal mis ging. Maar ze heeft het spuiten gehad, dus dat is wel top. Nu hoef ik pas vanavond weer spuiten geven. Oh nee, dat is niet waar. Vanmiddag weer. je dus we moet drie keer per dag biogenium, twee keer per dag antibiotica en één keer per dag metacam. Dus roodje, wat hebben we hiervan geleerd. We gaan het voortaan op de camera doen en anders, want dit gaat niet zo. Nou, ik ga deze nu even weggooien en deze ontskoelen. Love it! moet je storen. Ik een beetje moe. Het is ook heel warm. Wie nee, ben je? Hè? Zo hè. Ik ben klaar met de paarden vandaan, een steeg. Daar heb ik de afgelopen twee dagen even mee geholpen. Nu is tijd om. Oh, ik wil echt even zitten. Nu is tijd om door te gaan zadelen. Ik heb een hele snor. Pro. Om blondie gaan zadelen. Oeh, lekker pot. Blond gaan zadelen en dan hebben we les. Dus ik ga nu even rijden in les. Voordat hier mensen binnenkomen en elkaar gaan aankijken. Ja, zoals je ziet hebben we Tessa vandaag in een andere situatie dan normaal. We gaan vandaag, ik denk sowieso, het begin. Gaan we beginnen met de zitles. Want ik hoop eigenlijk dat we hem zeg maar zo uh, en blondie met logeren wat los kunnen maken, jou wat met je houding kunnen helpen en dat we dan straks hoofdstelletje wisselen en dat je nog even zelf een stukje rijdt. Ja? Dat is mijn doel voor vandaag. Tenzij je gaat zitten als een zak aardappelen, dan moet je verplicht een half uur aan de longe. Ik kan, ik kan, ik kan, ik kan ook gewoon zo gaan zitten, ik kan niks ja. meer. Nou, dan zit je hier nog een half uur, ja. ah. even wachten. Ik ga wat doen. I am going to logeer her by myself. Nou, dit was de les. Tadaa! <lacht> dit wordt een nieuwe sport, wordt dit. Ik zal lief voor je zijn en er niks in doen, oké? Okay? En je mag er wel wat in doen. Ja. Dat kunnen we altijd nog doen. Oh, dan moet je de teugels vast houden en ook. Oh. Ja, ook uh. je ringvinger moet er omheen hè. Uh. Om je teugel. Gaat, ga, ga, gaat wel zo. Wat zei je? Zo gaat het denk ik wel. Ja, zo gaat het. Kijk eens. Nou, kijk eens of je dan hiermee toch ook in de stap een keer ligt. Niet zozeer verlicht zit, maar een beetje verlicht staan kan doen. Goed zo. Heel goed. En dan denk je goed aan waar zijn mijn benen. Dat als je dan gaat zitten, dat je je benen weer op diezelfde plek houdt. Goed zo. Ga je steeds weer zitten, zonder dat je dan gaat zitten, zeg maar, dat je benen nog verder uitgedrukt worden, snap je? Ja. Goed zo, oké. Okay. We gaan een drafje maken. Kom maar blondie. Draf. Goed zo. Oké, okay, doe je steeds in verlichte zit en als je voelt dat gaat goed, ik heb mijn benen onder controle, dan ga je weer draven. Uh, sorry, dan ga je weer licht rijden. Ja, en hou de nadruk op je glazen. Goed zo, keurig. En dan doe je het weer. Goed zo. En let heel goed op het moment dat je weer gaat licht rijden, dat je dan niet, dat je daar wel je balans goed houdt. Nog een ja. keer. Weer verlichten zit. Hou vol. Hou vol. Hou vol. En dan ga je zitten. Dus je gaat niet zitten op het moment dat je je balans kwijtraakt, maar op het moment dat je denkt: ik heb mijn balans, dan ga je zitten. Doe je het nog een keer. Ah, goed. Dan bleef je niet wel mooi met de schouders aan de buitenkant. Hè? Ja. Kijken of je er al op wat kunt verruimen. Dus meer gewoon die achterbenen een beetje naar voren drukken. Goed, ja, ook nu mag ze niet tegen je linkerbeen gaan hangen. Zo, ja. Goed zo. En weer terug. Dat is mooi. En tuurlijk moet het nog lager en met meer aanspanning. Zo, maar daar zijn we gewoon elke dag mee bezig om dat op te zoeken. Hè? Dat dat beter wordt. Goed zo. Maar dat is gelukkig niet alleen bij jou, dat is bij mij ook. En ik weet zeker dat de mensen die nu in Tokio rijden. Zijn er ook nog steeds dingen aan het oplossen, hè? die willen ook nog meer lossigheid hier. Nog meer aanspanning daar, nog meer bekken achterover, nog meer die hals los. Goed zo. Nog meer de kaken ontspannen. Heel mooi, zo naar de draf. Met je been erbij. Goed zo. Heel goed, lekker hals laten strekken zo. Denk aan je linkerhand, hè. Goed zo. Anders moet je van de week de hele dag ga je bij je vader met van die glazen lopen zo. Goed zo. Lekker stappen zo. Goed hoor, goed gereden. En wat... Holy moly. En wat ik zeg, hè, tuurlijk moet er nog van alles verbeteren. Maar dat is niet alleen bij jou, dat is bij mij ook. Dat is bij iedereen zo. Ja. Tuurlijk, als we naar haar kijken, moet ze nog meer over de rug, nog meer de kaak los. Maar het is waar we elke dag naar op zoek zijn. En dat is waarom we van alles doen. Een keer aan de bijzet, een keer naar de aqua-trainer, dat ik hem een keer rijd. Dat we en haar en jou natuurlijk leren om op die goede manier te functioneren. Ja. Waarom dat eigenlijk een paard net als ons is, want ik weet zeker dat een bodybuilder bijvoorbeeld, is ook elke dag nog dingen aan het trainen. Omdat ja. hij denkt, ah, ik heb toch deze spier iets kleiner dan die spier. Of ja. ik heb toch nog te weinig kracht in mijn benen of in mijn kuit of in mijn buik die zijn dat ook elke dag nog aan het trainen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat we met het paard ook aan het doen zijn. Wij willen natuurlijk een super fit girl van haar maken. Dus ja, dan zullen we elke dag op zoek moeten welke spieren we nog missen... om uiteindelijk de fit girl te worden. Ja. Goed zo, lekker uitstappen zo jo, hoor. bedankt voor de les. Top, geen dank. Kijk, nou is dat hier wandelt. Volgens dus mij is een eigen processierups. Ho, oh, pas op. Maar weet ik niet zeker. Alice, pas op. Kom wacht ik ga het even zoeken nee ik kan geen eigen processie rups ik uh, heb geen idee wat voor rups het is als jullie het weten laat het weten in de comments want dan uh, weten we weer wat nieuws een kleine zeehond van me Oh, mijn ochtendstem is echt geweldig alles kom jij eens ja Jesse, jij bent braaf kom maar Ah, uh, kom. Nee, niet terug. Kom. Kom mee. Om te bedenken dat ik hier denk ik twee maanden geleden nog op heb geschaatst. <laughs> kom. Oké, okay, jij hebt al lekker wat losgereden, of niet? Ja. Stap eraf, galop? Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga je zo gewoon rustig aangalopperen. En als je galop goed voelt, dan kom je een keer hier naar dat uh, roze ding galopperen. Mooi is als we niet zo hoog mogen springen, dan kunnen we in ieder geval lekker aan controle werken. Denk meteen aan je duimen mooi bovenop, hè. Goed zo, makkelijk galopperen. En vooral na de sprong voelen hoe je controle is. Gaat hij te hard, dan rij je terug naar stap en terug naar halt. Het liefst wil je gewoon zo galopperen. Goed zo, recht. En het liefst ook voor je wending de galop goed, hè? Goed zo. Doe je van de hand veranderen, doe je dat nog een keer. Ik vind het wel heel fijn dat ze er meteen naartoe rent. Ja. Oh. Zeker omdat ze natuurlijk een tijdje niet gesprongen heeft, doet mij het wel heel goed om te zien dat ze niet eerst miept. En dat zegt ook iets van jouw benen, hè? In de goede of slechte zin. Maar ja, goed, dat jouw benen daar dus de, de, de overtreffende trap zijn. Rustig. Heel mooi gereden. En Goed zo. Doe je meteen heel even stappen. Nou, zo moet het. Klaar. Tada. Zo was die laatste, dat je gewoon mooi terug bleef zitten en daar naartoe blijft rijden. Zonder dat je jezelf, wel mooi dat voorwaarts, maar zonder dat je druk maakt in je lijf of iets. Dat het, gewo dat, dat het gewoon makkelijk loopt. Goed zo. Jezelf niet druk maken. Wacht in je zit. Goed zo. Denk in slow motion. Keurig. Veel beter. Rustig zitten, rustig zitten. Fantastisch. Hartstikke goed. En hop. Zelfs een wissel krijg je van daar. Even stappen. Ik heb net les gehad op Blondie, het ging hartstikke goed. Wel weer even wennen na, denk ik, twee maanden niet springen. Uh, ik vond het wel heel erg leuk, maar ik moet wel weer even leren om controle te krijgen.